Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Beste HAVO-maatschappij-wetenschappen examenleerlingen. Ik heb een vraag gevonden onder kopje rechtsstaat, criminaliteit. Een moeilijke vraag, omdat je daadwerkelijk kennis moet hebben van de situatie die omschreven wordt in de tekst. Dus je moet begrippenkennis hebben, inhoudelijke kennis hebben. Wil je deze vraag goed beantwoorden? Je moet namelijk je kennis kunnen toepassen. En als je kennis toepast, gebruik dan de tekst die je krijgt. Gebruik dan de kennis die je hebt scherp. En met scherp bedoel ik zoek de kern. Wat willen ze van je weten? Laten we lezen samen. Een 22-jarige man is door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor een aantal computergerelateerde delicten. Ik zie gerechtshof staan. Komen ze op terug. Welke juridische mogelijkheid heeft deze man indien hij het niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof? En ik zie nog een streepje staan. En let daarop bij een examen. Dat er bij één vraag dus meer vragen gesteld kunnen worden. Beschrijf wat er vervolgens gebeurt indien deze man van deze juridische mogelijkheid gebruik gaat maken. Dus eerst een juridische mogelijkheid uitzoeken. Daarna wat er vervolgens gebeurt als hij daar gebruik van maakt. Juridische mogelijkheid. Juridisch. Waar gaat dat dan overheen? We hadden het net over het gerechtshof. Oké, okay. top. Maar om deze te beantwoorden, moet je de tekst lezen. Wij gaan ook even de tekst lezen. Regels 1 tot en met 9. Laten we dat even doen. Oké. Okay. Voordeling voor diverse vormen van cybercrime. Een 22-jarige man is op 27 oktober door het gerechtshof van Den Haag veroordeeld voor verschillende computergerelateerde delicten. Hij heeft, een net als bij de rechtbank, een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 497 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk. En een taakstraf van 240 uur. Dus ze willen hem flink straffen. Ja? Wat hebben we hier gezien? Gerechtshof. Dus. Dat is eigenlijk de kern, daar gaat het straks over en eh, hij wordt gestraft. Nou ja, ze willen hem straffen. Goed. Hoe zat het ook alweer? In die situatie hè, eh, eh, eh, rondom het gerechtshof, dan komen er een paar belangrijke zaken kijken die je moet kennen om deze vraag te beantwoorden. En dat kun jij, want het is een heel helder verhaal. Na het vonnis van de rechtbank is een hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Gerechtshof. Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Oké. Okay. Maar. Waar ging het ook alweer over? Welke juridische mogelijkheid heeft deze man indien hij niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof? Het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof. Dus, die zijn voorbij. Hier wordt de strafzaak nog eens helemaal overgedaan. Bij het gerechtshof. Nou, als je het daar niet mee eens bent. Vaak gaat de veroordeelde een hoger beroep in een, in een hoop een lagere straf of vrijspraak te krijgen. Ten slotte kan men in cassatie gaan. Dus, de situatie die geschetst wordt. Die juridische stappen. Als hij het niet eens is met het gerechtshof is dat hij in cassatie kan gaan bij de Hoge Raad. Dat is één stapje hoger dan het gerechtshof. Die uitsluitend nagaat of het recht juist is toegepast. Dus hij onderneemt juridische stappen, omdat hij het niet eens is met het gerechtshof. Dan gaat hij in cassatie, zoals dat heet, zodat de Hoge Raad kan checken... Of het recht juist is toegepast. En wat is dan een cassatie? In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen de beslissing van een lagere rechter. Tegen de beslissing van het gerechtshof. Gaat hij dus in cassatie? Terug naar de vraag. Welke juridische mogelijkheid heeft deze man indien hij niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof? In cassatie gaan. Beschrijf wat er vervolgens gebeurt indien deze man van deze juridische mogelijkheid gebruik gaat maken. Dus, dus, dus wat vragen ze? Wat gebeurt er dan als je in Cassatie gaat? Antwoord bij streepje 1, hij kan in Cassatie gaan bij de Hoge Raad. Dat hebben we net besproken. Daarna, wat gebeurt, er, wat gebeurt er vervolgens? De Hoge Raad controleert of het gerechtshof het recht juist heeft toegepast. Hé, hey, dat hebben we net ook gelezen. In Cassatie gaat de Hoge Raad uit van de feiten zoals het gerechtshof deze heeft vastgesteld. Zo werkt het. En dit ken jij. Dit weet jij. En deze kennis moet je bij zo'n vraag dus toepassen. En wat waren de stapjes? Eerst de vraag lezen. Hoeveel vragen zijn het? Yes. De tekst lezen. En dan de kennis die je al hebt toepassen op de vraag. En dan kom je tot het antwoord. Bedankt en tot een volgende examenvraag.